De Piratenpartij staat voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Een gemeente waar we beleid baseren op wetenschap. Waar we erkennen dat het onvoorwaardelijk basisinkomen de toekomst is en er alles aan doen dit op lokaal niveau te realiseren. Tot die tijd gaat de gemeente menselijk om met de participatiewet en wordt de privacy van een ieder die afhankelijk is van de overheid gewaarborgd. Het Nibud en vele andere organisaties hebben al aangetoond dat een onvoorwaardelijk basisinkomen niet alleen haalbaar, maar ook betaalbaar is. Niet als een soort schijnbijstand, maar als een echte basis voor iedereen, zowel werkende als werkeloze. Om mensen een realistische zekerheid te geven is een netto bedrag van 1400 euro per maand streven. Denk je nu, maar wat heeft de gemeente daarmee te maken? Dat vertellen we je graag. Er zijn tal van regelingen die op lokaal niveau uitgevoerd moeten worden in het kader van maatschappelijke ondersteuning. Natuurlijk om echt op het volledige bedrag te komen voor het onverwaardelijk basisinkomen zal het Rijk ook moeten hervormen. Maar wij zeggen laat Utrecht een voorbeeld zijn. Het deel dat we lokaal kunnen en moeten dragen wanneer we een onverwaardelijk basisinkomen invoeren kunnen we met goedkeuring van de Rijksoverheid nu al realiseren. We geven in Utrecht 230 miljoen per jaar uit aan bijstand, sociale werkvoorzieningen, reïntegratie en armoedebestrijding. Dat zijn de directe kosten. Daarnaast geven we geld uit aan opsporing, fraudebestrijding, ICT, huisvestigingskosten. Ga zo maar door. Dat maakt de werkelijke kosten van de manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht heel ondoorzichtig. We hebben in Utrecht ongeveer 360.000 inwoners die samen circa 177.000 huishoudens vormen. Hiervan zijn er al 93.000 alleenstaand. Op basis van enkel de directe kosten is het al mogelijk om ieder huishouden ongeveer 110 euro per maand als basisinkomen te verstrekken. Dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg, maar laat wel zien hoe we alleen al met de directe kosten 8% van het onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen dekken. Zorg je dat in Utrecht armoede verdwijnt, dan gaat er opeens veel meer mogelijk worden. Wij willen een kritische blik werpen op onderdelen uit de begroting zoals ondersteuning op maat, bijna 300 miljoen, en samenleving en sport, bijna 85 miljoen. Niet door voorzieningen zomaar weg te bezuinigen, maar door ook te kijken naar wat de echte kosten zijn achter de schermen. Gebouwen, personeel, ICT, onderhoud, controle, ga zo maar door. Met een onvoorwaardelijk basisinkomen vervalt ook alle noodzaak tot controle en dus ook de behoefte aan dure systemen, personeel, administratie en management. Een simpele koppeling aan de gemeentelijke basisadministratie volstaat. Tot de realisatie van een basisinkomen moet de gemeente menselijk omgaan met de participatiewet en de privacy van een ieder die afhankelijk is van de overheid waarborg. In het kort, armoede in Utrecht is uit de tijd. De gemeente als activist voor invoering van het basisinkomen. Menselijkheid als belangrijkste criterium bij uitvoeren van de participatiewet. Waarborgen van privacy van iedereen die afhankelijk is van de overheid. De tijd van experimenteren is voorbij, nu echt aan de slag.